Wat kunnen we leren van een groot bedrijf als Managementboek.nl? Ik interviewde marketingmanager Karin de Zwaan van Managementboek. En in deze video deel ik vijf tips met jou, zoals Managementboek die ook toepast voor het opnemen van hun boekchats. Het zijn tips die ook jij gemakkelijk kunt toepassen voor het maken van jouw video's, zodat ook jij meer boeken, meer online trainingen, programma's of producten kunt verkopen. Dus blijf kijken! Managementboek.nl is de grootste site in managementboeken met 25.000 producten op voorraad. Mijn boek Expert tips over verdienen met video gaat er ook over de toonbank. Heb ik met uh, eigen ogen mogen bekijken. Uh, laatst was ik namelijk bij uh, Managementboek op bezoek. En kreeg ik een kijkje achter de schermen, en ik was er bij de opnamedag van hun zogenoemde boekchats. Dat zijn korte interviews met uh, management-auteurs, die een video opnemen voor op hun productpagina. Dus daar waar geïnteresseerden hun boek moeten gaan kopen. Nou, uh, managementboek doet dat natuurlijk niet voor niets: een video plaatsen op hun uh, salespagina's. Want een video zorgt namelijk voor betere vindbaarheid op internet, uh, maar ook voor hogere conversies. Want een video helpt een bezoeker om iets te kopen of niet. En er zijn een aantal zaken die Managementboek.nl heel slim aanpakt en dat kun jij ook doen. Allereerst creëer een geschikte locatie. Je video opnemen op meerdere locaties. Um, het ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit, meerdere beelden op meerdere locaties. En afwisseling in beeld houdt je kijker natuurlijk langer bij de les. Uh, maar van de ene locatie naar de andere locatie reizen vraagt natuurlijk tijd. En vergeet niet dat je je filmset ook elke keer weer op moet bouwen en af moet bouwen. En ook al werk je alleen met een statief en een smartphone en een microfoon. Het kost allemaal tijd en heb je die tijd als ondernemer. Nou, ik vind het belangrijk om snel te kunnen schakelen... en niet uh, dagen bezig te zijn met het maken van een paar video's. Daarom vind ik het uh, ideaal om een vaste plek te hebben, dus deze plek uh, hier... waar ik binnen vijf minuten mijn uh, filmset heb opgebouwd. Nou, Managementboeken heeft uh, een, een heel professioneel ingerichte studio... met vaste verlichting, met een vaste plek voor de auteur en voor de journalist... de camera en de cameraman. Nou, dat is natuurlijk heel slim. Want over de indeling hoeven ze niet elke keer opnieuw na te denken. En dat scheelt dus gewoon hartstikke veel tijd. Nou, tip 2. Video is natuurlijk een van de middelen. Uh, net als een e-book of een checklist of een podcast, een webinar of uh, een presentatie... ...is video eigenlijk niets meer dan een manier om je boodschap over te brengen. En als je je boodschap, dus, dus je content, op verschillende manieren misschien ook wel vanuit verschillende invalshoeken en verschillende vormen... Uh, via verschillende kanalen uh, gaat hergebruiken, dan bereik je eigenlijk zoveel mogelijk mensen. Dus zowel de auditief ingestelde mensen, dus mensen die graag luisteren... als ook de visueel ingestelde mensen, dus mensen die graag ergens naar kijken. Maar ook bijvoorbeeld mensen die alleen op LinkedIn zitten... of mensen die op Facebook of op Twitter zitten. Dan tip 3. Uh, plan een videodag in. Als je straks thuis of op je werklocatie video's gaat opnemen... dan is het slim om eens per maand of per zoveel weken... een speciale opnamedag in te plannen. Uh, net zoals Management Boek uh, doet, een opnamedag... waarop ze meerdere auteurs interviewen voor de boekchats. En het is zo dus slim om je video's vooruit in te plannen en dan bijvoorbeeld in één ochtend uh, tien video's op te nemen. Dat bespaart je gewoon heel erg veel tijd en je hoeft je filmset ook maar één keer op te bouwen. En vergeet niet om tussendoor uh, je om te kleden, zodat je er in elke video anders gekleed uitziet. Dan tip 4, uh, skip je introductie. De eerste indruk telt, uh, maar waarom zou je jezelf introduceren in je video als je beter meteen to the point kunt komen? Uh, de eerste paar seconden van je video samen zijn het allerbelangrijkste en het maakt of je een kijker krijgt of juist een afhaker. En als je een video maakt, dan wil je dat deze juist goed bekeken wordt door de juiste kijkers en die later ook goed betalende kopers worden. Nou, dat is ook precies wat uh, Jos Burgers in mijn boek als tip geeft. Vertel wat minder over jezelf, promote wat minder en geef wat vaker iets weg. Dan als laatste tip, vergeet niet te lachen. Um, Meestal ben je zenuwachtig en vol spanning als je een video gaat opnemen. Uh, zo gaat dat gewoon als dat nog helemaal nieuw voor je is. Zo was dat voor mij ook in het begin. En vaak zijn we zo bezig met onszelf en maken we ons druk om hoe we eruit zien. En wat anderen van ons denken. Uh, en we zouden er bijna een ernstige gezicht bij uh, opzetten. Uh, maar beter is het eigenlijk om je druk te maken om jouw toekomstige klant. En die centraal te zetten. En daarbij dus ook niet vergeten te lachen als je je video opneemt. Nou, ik vind dat uh, Roos Vonk, daar las ik laatst een column van uh, en uh, die schreef Vergeet jezelf, want je bent het meest jezelf als je niet aan jezelf denkt. Nou, wat managementboeken heel slim aanpakt, is door iemand vragen te laten stellen aan de auteur. En het zorgt ervoor dat de auteur loskomt van de camera, maar juist het gevoel krijgt een gesprek te voeren met iemand. Dus, mijn laatste tip voor jou is: vraag iemand om je te helpen bij het opnemen van je video's. Het scheelt je gewoon tijd en het maakt het opnemen van video's ook nog eens veel leuker, uh, waardoor je ongetwijfeld ook veel leuker wordt om naar te kijken. Nou, ik hoop je op weg geholpen te hebben met uh, deze vijf tips. In uh, mijn boek Expert Tips over verdienen met video vind je nog veel meer tips um, om uh, meer te gaan verdienen met je video's. En ik zou zeggen, abonneer je op mijn uh, YouTube kanaal als je mijn volgende video's uh, niet wilt missen. En ik zie je dan graag in de volgende video.